Nu toon ik de oefening op pagina op, fonds en spelling, op die offline. Dus dat wil zeggen in LibreOffice Writer. Als je de spellingscontrole zou gaan aanzetten, automatisch ga je zien dat er heel veel woorden onderlijnd zijn. Ook gemoderd stalige woorden. Dat komt omdat de taal van dit document nog niet op het Belgisch-Nederlands staat of Nederlands-België. Als ik dat aanduid, ga je zien dat er veel minder onderlijnt is. Nog altijd de eigenaam natuurlijk van de steden en de, uh, de gebieden in Genk. Sorry, niet de steden, maar de gebieden in Genk. Dat is natuurlijk eigenaam, want die staan niet in het woordenboek. Ze vragen om de spellingscontrole te doen, maar het woord Genk met CK te negeren, want dat gaan we in een andere oplossing uh, aanpakken. Dus als ik de spelling ga doen, dan gaat hij zeggen, Genk is fout, maar ik wil dat overal negeren, dus ik ga vanaf nu zeggen dat hij daar alles moet negeren. Wijklen is fout geschreven, dus zie je hier de suggesties staan, ofwel druk je op corrigeren of corrigeer alles, ofwel dubbel klik je hierop, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus ik ga deze corrigeren. Voilà. Dan kom je heel wat uh, namen tegen van Genk, die mag je natuurlijk altijd negeren. Ik kies alles negeren, want als ik eenmaal negeren doe, dan ga ik die iedere keer moeten negeren. Dus ik duid deze nu allemaal aan en ik let goed op, op het moment dat ik geen eigen namen meer tegenkom, dan ga ik moeten kijken of ik die verbetering moet gaan doen. Hè. Dus dit zijn nog altijd eigen namen. Zo. En kattenvennen zag ik daar nog bij komen. Boksberg Heide, mijn activiteiten lijkt mij eh, correct geschreven. Dus dat mag ik negeren. Natuurgebieden is fout. Dus ik kan hier dubbelklikken of corrigeren. Ik zal hier een keertje dubbelklikken. Kattenvennen mag hij vanaf nu ook negeren. Melberg, Zillebos, Sledderlo, Meibos, De Bret en Bret -Gilieren. Zo zie je er nog een aantal staan. Genk Centrum, Door en Ontstaanen. Steilrand is niets mis aan. We zijn er bijna door, denk ik. Zwartberg en Oplandbeek. Een droog heide- en naaldhoutgebied. Dat moet natuurlijk droog zijn, dus dubbel klik op. De Campushopper. Iets van Kaarsse Genk met de Luminous Arena, Anderlecht en Standaard. En dan zijn we er dooruit. Voilà. Dit kunnen we sluiten, want de Spanningscontrole is klaar. Zoeken en vervangen. Zoeken een document met het woord Standaard. Ctrl-F om te zoeken. Dat weet je nog van op het internet. Ctrl-F. We zoeken Standaard. Zo, voilà. Dit is het pijltje naar beneden, dan gaat hij naar beneden zoeken of naar boven. Ik druk gewoon op enter, dan zoekt hij gewoon de volgende. En standaard heeft hij gevonden in de tekst en mag ik veranderen met een dubbele A. Vervang nu in één keer alle genks door genk. Dus ik doe bewerken, zoeken en vervangen. Ik ga het woord genk met ck vervangen door genk zonder de c. Ik ga dat overal tegelijk doen, dus ik doe alles vervangen, dan gaat hij dat overal doen. Sluiten, ik zal eventjes kijken of die genk nu... ja. Genk staat hier overal correct nu. Dus dat heeft hij aangepast. En dan zegt hij vervangende tekst bewerken door niks. Dus dit woord bewerken, dat wil ik hier weg, want dat komt van Wikipedia. Dus ik doe gewoon bewerken, zoeken en vervangen. Omdat ik het geselecteerd heb, heeft hij het hier al getoond. Vervangen door niets. Doe dat maar overal, alles vervangen, Sluit en ga je zien dat dat bij die titels weg is. Volgende stukje, we moeten die pagina gaan opmaken zodat die er zo uitziet. Dus dat ga ik doen. Opmaak pagina. Dan even overlopen. Bij de pagina kan ik nu al zeggen dat die moet gaan liggen en dat de marges 1 cm zijn. Iedere keer, zo en zo en zo. Dan ga je eens even kijken. Bij de achtergrond ga ik zeggen: er moet een fotootje als achtergrond. Dus een afbeelding. Hier ga je die foto van Genk nog niet zien, dus je gaat die hier eerst moeten toevoegen. Hier staat mijn foto van Genk. Ik doe openen. Je mag je naam geven. Ik ga nu wel eens toepassen doen om te kijken of dat die opmaken mooi is. Ja, dat is prima. Dus ik hoef die niet te schalen. Je zou dat kunnen doen, maar dat is niet nodig. Ik moet er een rand rond gaan zetten, heb ik gelezen. En die rand is een blauwe rand. Dus dat ga ik al aanpassen. Ik ga hem een beetje dikker maken, een halve punt grootte. Ik mag ook een beetje schaduweffect op zijn. Een zachte schaduw, niet te groot. Even op toepassen drukken en je gaat zien. Dat lijkt er helemaal op. Hè. Je drukt op oké OK, Dan ben je klaar met dit stukje. Eens kijken wat nog in het... Uh... En het stukje staat, hier vragen ze om Genk in een nieuw lettertype te zetten. Dus ze vragen wel nog stapje 1, dat mag ik niet overslaan, het standaardprofiel aan te passen in Comic Sans. Dus alle lettertjes eigenlijk worden Comic Sans, want iedere tekst is van het type standaard. Dus ik ga het standaardprofiel eventjes aanpassen, opmaakprofiel bewerken. Of het kan zijn dat jij nog rechter muisknop moet doen en bewerken. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dit is Comic Sans als lettertype, dat ga ik al aanduiden. Dat mag standaard blijven staan, 12 puntgrootte. Zeker eventjes, zorgen dat er geen schaduw en zo aan staat. Je drukt toepassen of oké. Okay, en je gaat zien dat overal in je document de tekst is aangepast. Twee, maak je titel op in een mooi lettertype. Dus hier zie je geng staan. Ik kan het al veel groter gaan maken. Dat kan ik wel doen, hè, want dat hoort wel bij een titel. Nu moet ik een nieuw lettertype kiezen. Jullie weten ondertussen dat ik de website dafont.com daar heel vaak voor gebruik. Ik zal het eventjes vergroten. Kies een mooi lettertype. Dit vind ik wel een mooi. Dit is een beetje... Ik ga eens een keertje kijken bij Distorted. Dit lijkt me eens knap als lettertype. Dr. Glitch. Ik ga het eens even downloaden. Want je gaat zien als ik hier op de D ga drukken. D-O. Ik heb nog geen Dr. Glitch. Hè. Dus dat lettertype heb ik nog niet. Dus ik ga Dr. Glitch downloaden. Dat is al gebeurd. En als dat open is, kan je erop dubbel klikken en kan je even boven kiezen voor installeren. Op Apple werkt er een klein beetje anders natuurlijk. Vanaf voilà, dat lettertype zou geïnstalleerd moeten zijn, dan mag dit weg. Deze heb ik normaal gezien ook niet meer nodig. Ik zal die terug klein maken en aan de kant zetten. Oei. Zo. Misschien, misschien weer even in beeld schuiven. Zo. Um, Dr. Glitch hadden we nodig. Dus vanaf nu, als ik nu DO ingeef, daar staat Dr. Glitch. Voilà. Je weet dat het een gewoon lettertype is. Dus je kan bij teken alles nog gaan aanpassen. Ik ga eens kijken of omtrek en schaduw een mooi effect geeft. Ja, en dat misschien ook in het blauw zetten. Zo. Dat is wel een mooi effect. Ze vragen dan ook in... En dan ga ik hier eventjes kijken. Ze vragen dan ook de subtitels in datzelfde lettertype te maken. Dus dat ga ik doen. Dit omzetten naar Dr. Glitch. Ik zal het een beetje groter maken weer. Uh, 16 bijvoorbeeld. Ook dit wil ik een ander kleurtje geven. Iets oranjeachtig wil ik eigenlijk gaan kiezen. Dat mag ook onderlijnd zijn. Zo. En ook hier ga ik even kiezen voor die omtrek erop aan te duiden. Dus rechtermuisknop teken. En ik zeg omtrek. Omdat het wat minder druk is. Schaduweffect maakt het misschien wat leesbaarder. Ik ga wel voor schaduw kiezen, maar ik ga er toch geen lijntjes onder zetten. Druk op oké. Okay. Diezelfde titel, daar moeten we een nieuw opmaakprofiel van maken. Dus als ik die aanduid en ik kies hier van boven voor meer opmaakprofielen, dan kan ik er eentje maken via dat knopje. En dan zeg ik, dit is een nieuw opmaakprofiel. En ik noem het titeltjes. Druk op oké. Okay. je zien vanaf nu bestaat dat. Dus als je hier de volgende aanduidt en je dubbelklikt hier, dan krijgt hij de opmaak. Of... Als je een andere manier wil, je kan altijd nu in dat lijstje neer gaan kiezen voor Titeltjes. Dus even je naar beneden scrollen. Mobiliteit je moet ook nog datzelfde Titeltje krijgen. Zo. En Sport ook. Ik dubbelklik erop en ik zet hem in Sport. Of in Titeltjes, sorry. Dit is klaar. Ik ga mijn document even bekijken in de afdrukweergave. Ik kan eventjes naar boven scrollen. Voilà, dit lijkt. Het is mijn, mijn eigen keuze een beetje om het een beetje te veranderen. Maar je ziet dat document helemaal opgemaakt dus nu is. Nu staan Daniel. Veel succes.